In deze opdracht moeten Ruben en Marijn gezichten selecteren vanuit de afbeelding. Zoals je ziet als je inzoomt, zijn het eigenlijk enkel en alleen pixels. Als je uitzoomt, dan zijn het eigenlijk wel echt gezichten. De vraag is dus vooral, wanneer is iets nog een gezicht en wanneer niet meer? En dus ook, wanneer moet je dan een dus gezicht selecteren en wanneer niet? In deze hit hebben Marijn en Ruben net een vragenlijst ingevuld. Hierbij moeten ze ook invullen hoe lang ze hierover hebben gedaan. Ze denken dat ze ongeveer twee minuten hierover gedaan hebben. En beoordelen deze taak dan ook als onderbetaald, omdat ze slechts 1 dollar per uur verdienen. In deze opdracht moeten Marijn en Ruben pet selecteren vanuit verschillende afbeeldingen. Deze opdracht is vergelijkbaar met het bloemen selecteren uit de vorige video. Heb je nou geen idee waar ik het over heb, dan kan je onze eerste column even teruglezen. Daar verwijzen we ook naar beeldmateriaal waarin deze opdracht naar voren komt met de bloemen selecteren. In deze column vind je onder andere wat M-Truck is en waar het over gaat. Uh, terug naar deze opdracht. Je ziet dat er verschillende hits zijn waarin ze hele pets moeten uh, selecteren uit de afbeelding. En dat het vrij korte opdrachten zijn en dat is dus een mooi voorbeeld van dat het uh, dat korte taken heel fijn om mee te werken. Je, zoals je ziet hebben Ruben en Marijn veel tabbladen openstaan uh, met verschillende dingen uh, die ze nodig hebben om op Emter te werken. Wat soms best lastig is omdat je veel moet schakelen tussen de tabbladen en dat zorgt ervoor dat je workflow soms beperkt wordt. Veel m turkers gebruiken dus verschillende beeldschermen, zodat je niet telkens van tabblad hoeft te wisselen. En hierdoor optimaliseer je je workflow. In deze opdracht moeten Marijn en Ruben de foto vergelijken of deze hetzelfde is. Zoals je ziet vernieuwen ze een aantal keer de pagina, maar wil de tweede foto niet laden. Het kan soms vervelend zijn, omdat dit tijd kost en je daarmee dus ook geld verliest. In de volgende hit willen de opdrachtgevers videomateriaal van jou verzamelen. Deze deelname aan deze hit is volledig vrijwillig en je moet bepaalde voorwaarden uh, accepteren om deze hit te kunnen doen. Je computer heeft onder andere ook een werkende microfoon en een camera nodig. Ruben en Marijn gaan eerst de voorwaarden accepteren. Hierbij komen ze op het media en uh, consent formulier. Zoals je kan zien moet je dus deze voorwaarden ondertekenen en komt het erop neer dat de video die je opneemt voor hen, volledig voor hen zou zijn. Marijn zit er helemaal klaar voor en start het opnemen. Hij moet enkele opdrachten uitvoeren en deze dan dus opnemen. Zoals bijvoorbeeld je hand naar beneden doen, je hand omhoog doen. We kijken vooral even de rest van de video en de hit om te kijken wat hij allemaal nog meer moet doen het zijn verschillende dingetjes uh, zoals bijvoorbeeld ook nog aan je hoofd krabben of juist vijf seconden uit beeld zijn Na het inleveren van deze hit, ontvangen zij 1 dollar voor deze hit. Aangezien dit vrij makkelijk geld verdienen was, zijn ze ook benieuwd of ze deze hit opnieuw kunnen doen. Dit blijkt helaas niet te kunnen, omdat je deze dus al eerder hebt gedaan.